Dus, je denkt erover om online video als marketingmiddel in te zetten voor de groei van je business. Nou, super, want video werkt. De grote vraag is alleen, hoe verdien je geld met video? Hoeveel manieren zijn er om geld te verdienen met video's? In deze video ga ik 7 verschillende, serieuze manieren geven hoe je geld kunt verdienen met video. En nee, ik ga je niet vertellen dat je geld kunt verdienen met uh, YouTube AdSense. Wel ga ik zeven ze andere manieren met je delen. Uh, met voorbeelden en ook bedragen van uh, mijn klanten en van collega-ondernemers die echt serieus geld verdienen met video. Van een paar euro per video tot tonnen aan omzet in één dag. Met de laatste van de zeven manieren die ik in deze video ga delen. Um, goed, Nummer 1. Geld verdienen met digitale producten. Nou, digitale producten zijn producten die je online beschikbaar maakt. En een groot voordeel van digitale producten is natuurlijk de opschaalbaarheid. Uh, want je kunt je producten aan 10 mensen verkopen, uh, maar ook aan 100 mensen of aan duizenden mensen. Er zit geen limiet aan. En voorbeelden van digitale producten zijn bijvoorbeeld een online training, een programma, een uh, abonnement, uh, software uh, of een e-book of muziek. En ik wil je heel graag het voorbeeld geven van een uh, Vlaamse klant die ik meerdere keren heb mogen begeleiden met haar videomarketing. En zij is een uh, ja, heel succesvolle ondernemer die uh, dus digitale producten aanbiedt. En ik heb het over Katinka Michels. En zij is de oprichter van Power to Bloom en ook van Oil to Bloom. En uh, ja, met haar online trainingen helpt ze dus ondernemers uit Nederland en uit België om uh, ja, online geld te verdienen. En ze biedt zelf online producten aan van uh, tussen de 27 euro en 900 euro waar klanten dus eenmalig in investeren. En met haar digitale producten verdient ze dus een eenmalig inkomen. Maar wat ze heel slim doet is dat ze ook een abonnement aanbiedt van 39 euro per maand waar ze dus ja, terugkerend inkomen mee verdient. En Wat Katinka heel slim doet is dat ze niet alleen video's in haar digitale producten zelf gebruikt om ja, haar kennis over te dragen aan haar klanten, uh, maar ze zet video ook als marketingmiddel in. En ze is dus heel zichtbaar op internet, ze laat ook haar klanten aan het woord en dat creëert natuurlijk heel veel vertrouwen dat haar methode echt werkt. En het zorgt er gewoon voor dat ze meer klanten voor haar digitale producten krijgt. Goed, nummer 2. Uh, geld verdienen met fysieke producten. Uh, met mijn eerste online bedrijf, door Noor, verkoop ik uh, jaren terug fysieke producten via internet. Uh, ik heb dus mijn eigen webshop gehad waar ik uh, producten verkocht. En als webwinkelier ontdekte ik in die tijd, ja, voordat je mensen vraagt om iets van je te kopen, zullen ze je natuurlijk wel eerst moeten vinden op internet. En ik zoek dus alles uit over copywriting en over online marketing. En ik ga in die tijd ook beginnen met videomarketing. En ik was in Nederland een van de eerste die uh, met smartphone video begon. En ja, video en e-commerce e dat gaat gewoon heel erg goed samen, uh, zo blijkt wel. Uh, want je maakt dus gewoon een, een video waarin je je product laat zien. Of je laat zien hoe het toegepast kan worden. En als je het uh, slim doet, dan uh, verschijnen zowel je webwinkel als je video's op nummer 1 van de zoekmachines Google en YouTube. En uh, ja, mensen klikken op de link naar je pagina, naar je betaalpagina en kopen je product. En zo kun je dus dagelijks bestellingen krijgen door je video's op internet en dus kun je geld verdienen met video. Uh, nummer 3. Uh, geld verdienen met Affiliate Marketing. Nou, wat is Affiliate Marketing? Uh, in plaats van je eigen producten en diensten verkopen, wat natuurlijk heel veel tijd en geld kost om te maken, en ook te updaten en ook marketing voor te doen, ga je de producten en diensten van anderen online promoten. En door jouw aanbeveling op internet uh, kun je dan dus een commissie verdienen. En als iemand via jouw unieke affiliate link uh, het betaalde product koopt, wat jij dus hebt gepromoot, uh, dan verdien je daar geld mee. En het kan een paar euro per verkocht product zijn, maar het kan ook uh, ja, oplopen tot honderden euro's. En het hangt ook maar net af van, um, van het percentage. Uh, sommige adverteerders die hanteren een percentage van um, een paar procent, maar sommigen wel meer dan 50 procent. En dan kan het bedrag natuurlijk enorm oplopen wat je verdient. Um, ja, ik verdien zelf ook geld uh, met affiliate marketing, soms um, een paar euro per dag, soms een paar tientjes, uh, is gewoon een leuk extraatje. Maar een internetondernemer die hier echt heel succesvol in is en die daar ook helemaal zijn werk van heeft gemaakt, is uh, Jacco Meijaert. En hij is in Nederland, kan ik wel zeggen, de expert in uh, affiliate marketing. En hij verdient uh, ja, minimaal 10.000 euro passief inkomen per maand. En ja, dat inkomen zal de komende jaren alleen maar verder gaan groeien. En wat hij heel slim doet, is dat hij ook heel actief is op uh, YouTube. En hij krijgt dagelijks steeds meer kijkers en meer abonnees. En hij krijgt daar natuurlijk weer nieuwe klanten voor, voor zijn digitale producten, uh, Affiliate Marketing Revolutie en ook voor zijn 10k-club. Dus dat pakt hij natuurlijk heel slim aan. Dan nummer 4. Uh, geld verdienen met consulting, coaching of training. Het grote voordeel van video is natuurlijk dat mensen je zien en ze horen je, ze leren jou kennen. Je gaat echt een band opbouwen met je publiek en ze krijgen meer en meer vertrouwen in jou als je steeds maar weer waardevolle ideeën deelt en echt jouw unieke expertise gaat delen in je video's. En zo kom je dus in contact met potentiële klanten die echt interesse hebben in jouw dienst en zo kun je dus je dienst gaan verkopen. En ja, video werkt um, voor als je een fitnesscoach bent of een lifestylecoach of misschien wel coach in financiën, business businesscoach. Uh, het kan ook heel goed werken als je een expertise hebt op het gebied van uh, ICT of accountancy of HR, noem het maar op. En ook als je een adviesdienst uh, aanbiedt, dan kun je uh, verdienen met video. En uh, ja, mijn klanten... Uh, bieden daarvoor programma's aan van 1500 euro, maar ook van 10.000 euro uh, of zelfs van 50.000 euro. En ja, hoe het werkt is: nieuwe klanten zien hun video's. Het kan ook gewoon een Facebook Live zijn die je met je smartphone video of met je smartphone maakt. En waar je dus vervolgens een video-ad van maakt. Uh, nou, mensen geven zich op voor een gesprek en kunnen vervolgens klant worden. En nou ja, zo kan het ook voor jou gaan natuurlijk. Um, dan nummer 6. Uh, geld verdienen met je eigen boek. Nou, er zit natuurlijk een beetje een uh, overlap tussen manier 1 en 2, uh, die ik al eerder heb genoemd. He, verdienen met digitale producten en verdienen met fysieke producten. Uh, want een boek kan fysiek zijn, maar het kan ook digitaal zijn, he, een e-boek. Uh, maar ik wil deze manier toch graag eventjes uh, met je delen, omdat ik ja, om me heen zie dat heel veel Um, auteurs echt kansen missen en gewoon geld laten liggen met hun boek. Uh, terwijl het heel gemakkelijk te veranderen is. Uh, want met één slimme marketingactie kun je gewoon veel meer boeken verkopen. En dus behoorlijk ook wat meer winst gaan maken. En ik geef je graag het voorbeeld van uh, een klant van mij, die dus online meer uh, boeken verkoopt, uh, Werner. Ik geef hem destijds het advies om uh, naast zijn boek ook twee bundels met een digitaal product toe te voegen. En Zijn klant heeft dus uh, drie opties om uit te kiezen. Uh, nou, alleen het boek, uh, het boek met een online training, en het boek met een online training en ook nog een bonus erbij die de bundel dus nog waardevoller maakt. Uh, en We maken dus een video ter promotie van zijn boek. En de uitkomst is heel erg leuk, want hij verkoopt veel meer boeken en maakt ook veel meer winst, zonder dat het hem extra tijd kost. En zijn klanten krijgen gewoon heel veel extra's naast zijn boek natuurlijk, waardoor ze nog weer, weer betere resultaten bereiken. En ik wil je even een rekenvoorbeeld geven. Stel je verkoopt 1000 boeken voor 25 euro en dan maak je 25.000 euro omzet. Maar stel je verkoopt 1000 bundels voor 39 euro, dan maak je 39.000 euro, 39 euro omzet en dat is dus een verschil van 14.000 euro. En alleen door een online training toe te voegen die je maar gewoon één keer maakt en waar je dus vervolgens passief inkomen mee verdient. Dus heel slim natuurlijk. Dan nummer 6. Geld verdienen als spreker. Uh, video is natuurlijk een heel goed middel om jezelf als spreker te positioneren en jezelf online een podium te geven. Uh, maar je wil jezelf misschien ook offline een podium geven door ja, voor grotere groepen te gaan spreken. En uh, wie daarin slaagt uh, om te verdienen met video, maar ook te verdienen als spreker, is een klant van mij. Zij is leiderschapstrainer, een paardencoach en spreker. En zij is een tijdje teruggevraagd om te spreken bij Nijenrode voor een groep managers en ondernemers. En ik begeleide haar bij de hele videostrategie. Om haar presentatie op Nijenrode dus later online in te zetten. Om zo in contact te komen met potentiële klanten. En uh, ja, dat is uh, heel goed uitgepakt. Het is, uh, een gouden zet geweest, want het lukt haar om nieuwe klanten voor haar vijfcijferige jaarprogramma te krijgen. Maar ze wordt ook meer gevraagd als spreker. En met haar staat van dienst kan ze voor een prestatie van een uur zo 2000 euro verdienen. En uit die prestatie kunnen natuurlijk weer nieuwe klanten voor haar jaarprogramma komen. Uh, nou goed, dat brengt me bij de volgende manier, uh, nummer 7. En geld verdienen met je eigen evenement. Uh, een evenement kan natuurlijk een masterclass of een retreat of een workshop of een training zijn uh, en het voordeel van een live event is dat het natuurlijk een hele goede manier is om een upsell te doen naar je programma. Uh, mensen kunnen je live meemaken waardoor er gewoon ja, veel meer vertrouwen ontstaat en als er natuurlijk ook tevreden klanten zijn die willen vertellen over hun resultaten, dan inspireert dat natuurlijk en neemt het ook bepaalde bezwaren weg om verder te investeren. En een klant die ik al jaren begeleid bij uh, videomarketing en ook het opnemen van video's en het maken van uh, video marketing funnels is uh, Laura Bablioski. En zij heeft in de afgelopen jaren echt miljoenen verdiend met behulp van video en uh, live events. En Zo hebben we ook een keer een uh, speciale videolancering gedaan voor uh, een live event. En dat verkocht ze daarmee helemaal, uh, ja het was helemaal uitverkocht. En op het event zelf heeft ze dus een upsell gedaan voor haar programma's uh, waar ze echt tonnen aan heeft verdiend. En ook aan de livestream van het event en de opnames van het event zelf heeft ze geld verdiend. Um, ja, dus hartstikke interessant natuurlijk. Dus uh, ja, dit waren de zeven manieren om geld te verdienen met um, video. Dus uh, geld verdienen met uh, digitale producten, met fysieke producten, met affiliate marketing, uh, als coach, trainer of consultant. Uh, je kunt geld verdienen met je boek, uh, als spreker of met je eigen event. Nou ja, er zijn natuurlijk enorm veel kansen om te verdienen met video. En een laatste manier die ik nog wil noemen is geld verdienen met YouTube. Nou, Dat is nooit een strategie geweest die ik heb toegepast uh, voor mijn bedrijf en ik zal je zo uitleggen waarom niet. Uh, want wat goed is om te weten is dat om deel te kunnen nemen aan uh, het YouTube Partnerprogramma, om dus zo inkomsten te genereren uh, met je video's, uh, moet je YouTube kanaal in het afgelopen jaar minimaal 4000 uur zijn bekeken en tenminste 1000 abonnees hebben. En zodra je aan die vereisten voldoet, kun je dus geld gaan verdienen. En misschien vraag je je af hoeveel geld kun je dan verdienen op uh, YouTube. Nou, zoveel als je wilt. Uh, zolang je goede video's blijft uploaden waar mensen graag naar willen kijken, dan kun je meer en meer geld verdienen. Dat kan gaan van een paar euro tot ja, honderdduizenden euro's. En ja, het principe is gewoon heel eenvoudig. Hoe meer weergave je krijgt, hoe meer abonnees je krijgt, hoe meer jouw video's worden bekeken, hoe meer geld je kunt verdienen. Maar goed, deze manier van geld verdienen is niet voor iedereen. Als je net pas begint met video, dan heb je nog geen groot publiek, uh, dan heb je nog een heel klein YouTube-kanaal, zoals ik. En dan kom je dus al niet in aanmerking om uh, geld te verdienen met video, uh, of met YouTube. En uh, ja, met mijn bedrijf richt ik me ook helemaal niet op uh, de massa of op een heel groot publiek. En mijn marketing is niet bedoeld om zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar wel natuurlijk om precies de juiste mensen te bereiken. En daar helpt video mij natuurlijk bij. Uh, gelukkig is er wel iets uh, anders wat ik met mijn uh, YouTube video's bereik. Uh, want mijn video's verschijnen ook uh, bovenaan in de zoekresultaten van uh, zowel Google als YouTube. En dat is gewoon helemaal organisch en gratis. Dus uh, ja, nou goed, ik hoop dat uh, deze video je opnieuw ideeën brengt. En uh, ja, voordat je weer wegklikt, uh, ben ik heel benieuwd welke manier om te verdienen met video je het meest aanspreekt. Uh, of welke manier ga je als eerste toepassen voor, voor jouw bedrijf. Of wat, welke manier pas je al toe uh, om je bedrijf te laten groeien. Dus uh, laat het me weten in een reactie onder deze video. En uh, ja, abonneer je ook gerust op mijn uh, YouTube kanaal. En klik dan even op de bel om een melding te krijgen als ik een nieuwe video heb um, gepubliceerd. En ja, dankjewel voor het kijken van deze video en graag tot de volgende video.